Heel erg op basis van vertrouwen. Hier zijn we zoekende in. Ja. Ook een merk zijn voor je collega's, dat je ook trots bent dat je binnen team uh, ja. 5pm werkt. Ze de tools te geven om ook het zelf te doen. Onze collega's zijn echt onze beste ambassadeurs. Hoe zorg je ervoor dat je een goede werkgever bent voor je mensen? En hoe doe je dat dan ook nog als je een supersnel groeiend bedrijf bent, vol met jonge mensen? Welkom bij ZVD TV. Leuk dat je kijkt naar deze video in de serie De Toekomst van HR. Die ik maak samen met loket.nl. Um, en leuk als je luistert naar de podcast uiteraard ook van harte welkom. Bij mij te gast, Lara Herpes, zij is, ja, en nou krijgen we het een hele mond vol. Zij is Director of People and Culture bij Team 5PM. Lara, van harte welkom. Dankjewel. Heb je die zelf verzonnen, die titel? Uh, ja, eigenlijk wel. ja <laughs> Dat zijn ook de twee dingen waar je mee bezighoudt. Mensen en cultuur. Precies, ja. Ja, ja toen ik kwam werken bij Team 5PM, hebben we het hier inderdaad over gehad. Ja. Dus. Uh... HR wilden we het sowieso niet noemen, nee. maar wat dan wel. Dus het moet natuurlijk ook niet meer een term zijn waarvan mensen totaal niet snappen wat je doet. Dus eerst hadden we People, uh, dat was ook al People, Dat was natuurlijk ook al, al een collega in mijn team. En toen dachten we eigenlijk past dat culture er wel bij, want culture gaat ook over groepen mensen. Hoe gaan we met elkaar om, uh, daar zit ook een beetje het stukje hoe richt je je organisatie in, zodanig dat je cultuur... Um, Pas bij wat je ook wilt. Yeah. Dus toen kwam we op piep on Culture, maar ik heb stiekem ook een beetje gegoogeld, als ik eerlijk ben. Oh, ter inspiratie. Ter inspiratie. Ja, ja, en dit beter... is wel een redelijk gangbare... Hij wordt vaker gebruikt. Hij wordt vaker gebruikt, okay. ja. Team 5PM, wat doen jullie? Wij zijn een full service YouTube agency. Dus okay. wij helpen merken, uh, brands en uh, publishers om hun merk te laten groeien op YouTube. Dat is nogal populair, hè? Dat is populair ja. en daar zijn we ook uniek in, omdat uh, de eerste full service youtube agency ook weer. Met dat specialisme komt. ook, hè? Ja, exact. Ja. Dus echt die expertise en uh, vier jaar geleden gestart. Vier jaar geleden pas, hè? Ja, vier jaar geleden. Ja. En nu hoeveel mensen? Ja, dus we, we, we zitten zo ongeveer de, tegen de honderd mensen aan. Dus uh, we hebben natuurlijk ook stagiaires en soms freelancers die veel voor ons werken. Ja. Uh, dus uh, so, uh, we zitten voor mij nu rond uh, 90. Ik las in een uh, interview met Jelmer, een van de uh, oprichters van 5PM. Ja. Die zei, wij willen het bureau van de toekomst neerzetten en dus moet er een hele andere uh, invulling komen van, uh, het, uh, van het HR gebeuren. nou dat, ja. dat, dan, dan kun je het een andere titel geven, maar dat daar hebben we natuurlijk niet. Aan, nee, zeg maar. Hoe nee, maar geef nee. jij daar anders invulling aan? Kun je, dat, kun je dat uitleggen, hoe jij dat doet? Ik denk eigenlijk dat het al start met het, um, nou, het feit dat uh, Jelmer en natuurlijk um, zijn collega's uh, uh, besloten hebben ook om mij aan te nemen. Ik ben van uh, origine psycholoog, organisatiepsycholoog. Uh, psycholoog. Ik heb wel een aantal jaren naar HR gewerkt, maar mijn startpunt is dus wel echt anders. Dus hm. ik ga echt vanuit de menskant en wat motiveert mensen, hoe kunnen we nou die Trust Based Culture maken? En ik denk dat dat eigenlijk al iets is wat helpt. Dat nou noem je dus, al iets, een uh, trust-based culture. Trust-based culture, ja. Ja, ja. Dus heel erg op basis van vertrouwen. Okay. Uh, ja, je kan een beetje zeggen vertrouwen versus controle. Maar uh, ik, wij geloven er heel erg in als je op basis van vertrouwen werkt met elkaar, dat dat heel veel voordelen heeft. Los van het feit dat het ook het leukste is om te doen natuurlijk. Hè? Dat, hè, daar word je ook het meest blij van. Mensen voelen zich veilig, durven ja. daar ook meer te experimenteren, hard uit te spreken waar je, hè, als je het ergens niet mee eens bent of als je ergens zin in hebt, Um, uh, ja, dus dat, daar hebben ze ook heel veel onderzoek uh, naar gedaan. En dat is natuurlijk, ik vind dat echt een hele mooie term. Ik hoor je. Het ja. klinkt heerlijk. Ja. Dan, want ik zal het meteen ook nog met jou hebben over het specifieke karakter van Team 5VM. is namelijk allemaal jonge gasten. Want gemiddelde leeftijd is? 27. 27 jaar. Ja, en ik ben 36 dus. Hè? Ja, die oldie, de granny. Maar als ik binnenkom, dan denk ik dat ik een levend lijk ben. Maar hoe heet het? Als ik dan denk aan klassieke organisaties, dan heb je arbeidscontracten. Je hebt werkuren, je hebt functieprojecten. Profielen, je hebt ja. schalen, salarisschalen. flikker jullie dat allemaal overboord? Of pikken jullie het beste? Hoe is dat bij jullie georganiseerd? Ja, ja dus dat, dat is ook een zoekende. Hier zijn we zoeken in. Ja, dat hè. Kan dus, me voorstellen. Uh, Dat zijn we echt zoekende in. Dus dat uh, uh, mm. wil ik ook zeker hier delen vandaag. Mm. Want, en volgens mij is dat dus ook helemaal oké. Okay, dus, dus ook daar open over zijn met elkaar. Mm -hmm. ja, dat zijn we zoekende in. We zijn heel snel gegroeid. We, we, we willen die cultuur blijven. Nou, we mm -hmm. zijn wel. de cultuur verandert ook. Hè. Laten we daar ook niet doen alsof dat niet zo is. Door de mensen. Ja, door de mensen, door de grote, weet je wel. Volgens mij is dat dus weer trust-based. Niet doen alsof het precies hetzelfde is als vier jaar geleden. Mm -hmm. Want eigenlijk neem je daarmee onze collega's ook niet serieus. Mm -hmm. Er zijn dingen veranderd. En hoe doen we dat nou met elkaar? En doen we dat op een goede manier? Iedereen heeft wel behoefte aan duidelijkheid. Want er is wel een bepaalde verwachting. Mm -hmm. Doen alsof die er niet is, klopt ook niet. Je hebt een bepaalde functie. Ik heb een functie. Er wordt wel iets van mij verwacht. Toen hebben we uh, daar met elkaar veel over gehad. En uh, zowel in het proces. Dus we hebben veel... We met de mensen gesproken die de functie ook daadwerkelijk doen, in plaats van alleen maar hier heb je het, dat op te halen, dat proces zorgvuldig te doen, uh, dan kies je eigenlijk zorgvuldigheid boven snelheid. Mm -hmm. uh, en ook het uh, functieprofiel zelf ook zorgvuldig te doen. En daarbij kwamen we achter bij dat functieprofiel, is dus echt het wat en waarom van je functie. Dus dat is wat er van je verwacht wordt. Mm -hmm. Daaraan wel opgehaald met mensen, klopt het nou mm -hmm. hè, dat dit hier staat of wat missen we nou of waar? Waar had je nou eigenlijk andere verwachtingen bij? Mm -hmm. Die gesprekken hebben we gefaciliteerd vanuit People and Culture met de manager erbij. Nou, wat superleuk was, mm -hmm. was dat je gelijk al in dat gesprek, was eigenlijk al een heel waardevol gesprek. Omdat het eigenlijk expliciet werd van, oh, daar hebben we toch een ander beeld van. Oké, okay, mm -hmm. nou laten we daar, dat is niet erg, maar daar moet je wel met elkaar over hebben. Mm -hmm. Dus we merken dat het proces al veel heeft opgeleverd eigenlijk erin. En dat het toch dan duidelijk is wat er van je verwacht wordt. Maar niet per se hoe. He, dus daar zit soms voor mij een beetje dat nuance in, weer mm -hmm. van, wees niet impliciet, als je iets verwacht moet je het wel duidelijk zijn, maar laten we het weer meer doen vanuit dat wat en waarom. Mm -hmm. He, dit is wat we van je verwachten, uh, snap je dat, mm -hmm. uh, wil je dat ook, hè? dat is een beetje dat snappen, willen kunnen vragen. En, dan ook, en wat heb jij nou ook nodig om dat te kunnen doen? Want het is natuurlijk niet alleen maar hier doe je veel plezier mee. Mm -hmm. En dan komt weer natuurlijk mijn rol heel erg, of mijn afdeling zeg maar, wat verwacht ja. uh, deze generatie uh, jonge uh, gasten? Wat verwachten, die in, wat, wat verwachten die van werk? Het verschilt ook wel weer een beetje. Dus ik denk dat sowieso de valk al is om het allemaal op één hoop te gooien. Hè? Dus uh -huh. dat is volgens mij al mijn werk. Ja. Om goed te kijken naar het individu te blijven kijken. Niet zeggen Generatie doet dit. En... Oh, heel goed. Ja. Maar als we dan toch een trend zien, dan zie ik aan de ene kant... Dat vind ik eigenlijk heel leuk. Het is een soort van dilemma. Want aan de ene kant is het inderdaad hè, de flexibiliteit, de autonomie... Uh, verantwoordelijkheid, uh, persoonlijke ontwikkeling, maar ergens ook wel het samen doen, uh, merk ik. Dus ook wel als werkgever dat je ook iets te bieden hebt. Mensen willen zich wel ergens aan verbinden, uh, willen ergens ook wel trots op zijn, ergens achter staan. Um, dat herken ik heel erg binnen Team 5PM, mm -hmm. uh, uh, wat ik vind dat we ook goed doen, mm -hmm. maar herken ik ook wel bij andere people-and-culture collega's en ook als ik om me heen kijk, een beetje ook in de agency-wereld. Er ook een merk zijn op dat stuk. Dus niet alleen maar naar je klanten toe, maar ook een merk zijn voor je collega's. Dat je ook trots bent dat je binnen uh, Team ja, ja. 5PM werkt. Employer branding, zoals dat vaktechnisch ja. zo mooi heet. Ja, ja employer ja. branding. Ja. Dus ergens dat, de, hè, dat individu versus collectief, dat mm -hmm. dat er beide in zit. Maar mijn onderbuikgevoel zegt ook uh, dat het collectief ook meer terugkomt. Dat het belangrijker is om ook dingen samen te doen, om onderdeel te zijn van een groep. Uh, ja, en dat, hm. en dat je dus ook als werkgever daarin iets te doen hebt. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, hè? dat er ook wordt uitgesproken. Ja, we verwachten ook wel dat je als werkgever ook hè, wel, uh, niet, niet, niet verzorgend bent, maar ook wel, je moet wel gewoon goed uh, ja, je shit op orde hebben. Ja. Hè? Je moet ook wel gewoon die hygiëne moeten kloppen, daar moet je ook aan voldoen. Ja. Dat is ook je taak, je verantwoordelijkheid en dat dat ook wel... Uh, misschien niet heel expliciet wordt gevraagd, maar wel, daar zit wel een soort van verwachting. Uh. Ook zo'n ding wat je veel hoort, de, de millennials, de generation Y, X, Z, whatever er allemaal bij jullie werkt, uh, burn-outs. Ja. Ze hebben allemaal burn-outs uh, en dat schijnt uh, echt een probleem te zijn. Zien jullie dat terug? Ja. Als je kijkt naar ziekteverzuim, uh, of dat nou burn-out is of anderszins? Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ons ziekteverzuim is echt heel erg laag. Ja, hoe kan dat ja. dan? Ik denk dat wij ons echt wel bewust zijn. Dus dat we ons bewust zijn van de grote groei, de snelle groei die we doormaken. Um, en daar ook niet bang zijn om daar ook over te praten. En we hebben bijvoorbeeld uh, afgelopen maanden een training uh, geïnitieerd... wat heette Fundamentals of Wellbeing. Aha. Wederom een hele mond vol. Ja. Maar omdat ik wel echt heb nagedacht samen met uh, collega's... van hoe kunnen we nou inderdaad onze collega's helpen? Dus door niet te zeggen... Je hebt je Headspace-account. Je moet gewoon <laughs> af en toe een beetje mindfulness doen. En dan komt het goed. Mm -hmm. Want ja, dan leg je het ook weer zo, weet je wel, zo yeah. op. Maar snap nou wat stress is. Ja. Uh, wat gebeurt er in je lijf? Mm -hmm. Stress is niet alleen maar slecht. Hè. Stress is een hele goede raadgever. Mm -hmm. Geeft je ook soms heel veel kracht... om soms bepaalde dingen te doen die je spannend vindt... of die je graag wil doen. Echter gaat het over balans. Over hoe ga je om met stress... Dus we hebben eigenlijk gekozen om weer onze collega's weer hè, dat verschil van niet uh, te controleren, maar ze de tools te geven om ook het zelf te doen. Dus, dus, dus leer nou wat het nou, wat dat nou is. En wanneer is dat nou een burn-out? En wanneer voel je nou bij jezelf? Oeh, deze week was iets te veel. Ja. Maar alleen, want het stom is eigenlijk de enige die dat kan doen, ben jezelf. Zijn er dus... ook groeipijnen? omdat je zo hard groeit? Ja, ja dat, dat welke? Is... Uh, nou, ik denk dat wel een van de pijnen die het meest gevoeld wordt is, uh, dat vul ik nu even voor, voor mijn collega's in, maar wat ik wel weer, is, uh, ja, je, je hoort en ziet niet meer alles. Wat dus, uh, je hart groeit. Wat je hart groeit. Je wordt groter, dus ja. meer mensen. Ja. Hè, als je met 90 man bent, worden besluiten gemaakt die ook effect hebben op jou op een bepaalde ja. manier, waar je niet bij betrokken bent. Hè, dus we zitten ook heel erg te kijken, hoe lopen die besluitlijnen nou? En dat, dat, dat, dat vinden we ook moeilijk, merken we. Want je wilt aan de ene kant zorgen dat die engagement hoog blijft, dat mensen goed weten, maar je wilt ook efficiëntie. Ja, dus ergens daartussen, van hoe zorg je nou wel dat er een bedrijf efficiënt blijft, maar we wel de juiste informatie ophalen om de juiste besluiten te nemen. Mm -hmm. En uh, nou, dat had ik laatst ook in een artikel geschreven. Kijk, eerst zat je, zat je letterlijk met elkaar om de lunchtafel de hele dag. Dus je wist heel goed van elkaar waar iedereen mee bezig was. Ja. Uh, ook heel informeel, hè, die informele lijnen van... Oh, ik zit hiermee. Wat denk jij wat hier goed aan is? En eigenlijk op een dag hoorde je alles. En nu is dat niet zo. Dus nee. je moet een manier vinden om wel met elkaar op de hoogte te houden geworden. Zonder een soort van Poolse landdag te worden. Ja, het ja, of mij... clubjes uh, en onderlinge teampjes die geen onderling contact meer hebben. Denk, Eilandjes. Dat, ja, en, en dat vind ik echt nog steeds de grootste zoektocht. Van mm, hoe zorg je nou mm. dat je die verbondenheid blijft houden. Efficiënt blijft, innovatief blijft. Ik dan tot slot nog eens een paar termen even bij elkaar gooien waar, waar gewoon de media vol van staan en waar veel over te doen is. Yeah. Uh, de wokcultuur, de, woke -cultuur, de of de, het wokdenken, de cancelcultuur, wat te maken heeft met uh, racisme, grensoverschrijdend gedrag. Yeah. Uh, zijn dat, dat zijn thema's waar, waar zeker ook jonge mensen super mee bezig zijn. Grensoverschrijdend gedrag, we hebben natuurlijk het hele uh, boos uh, verhaal gehad hè, binnen organisaties. Hoe, nou gooi ik heel veel op één hopen, maar hoe gaan jullie daarmee om met dingen als diversiteit, grensoverschrijdend gedrag, met mensen die heel erg woke denken en daar hele duidelijke meningen yeah. over hebben met die cancelcultuur. Hoe gaan jullie met dat soort aspecten om, leeft dat? Ja, dat leeft zeker wel. Helemaal na die boze uh, aflevering. Er mm -hmm. uh, was voor mij niemand in Nederland die het niet uh, heeft gezien. En uh, <coughs> ja dat, uh, waar, waar ik toen voor heb gekozen, toen na nou, die boze aflevering... is toch om even een mailtje te sturen aan het hele bedrijf. Mm. En uh, uh, vanuit, hé, hey, ik heb het gezien, het raakt me. Uh, mm -hmm. Weet in ieder geval uh, ook heel expliciet te zijn wederom hè, van... Uh, wij staan er hier voor, hè. Mm -hmm. Team 5PM is en moet altijd een veilige werkomgeving zijn. Mm -hmm. En als er nou iets is waardoor jij voelt of ervaart dat dat ergens aan tart, weet je wel, kom naar me toe. Mm -hmm. uh, en toen had ik de realisatie, um, dat zeg ik wel mooi, maar ik ben natuurlijk ook onderdeel van dit bedrijf. Ja. En wij hadden op dat moment nog geen externe vertrouwenspersonen. Mm. Dus een van de acties die ik ook heb, meteen heb opgepakt is een externe vertrouwenspersoon uh, in te schakelen. Uh, dus die hebben we. Hè? Dus je kan, als je ergens mee zit, dan kan je uiteraard natuurlijk altijd bij je manager terecht. Mm -hmm. Je kan bij People and Culture terecht. Wederom help, denk ik dat het weer helpend is dat het People and Culture heet. En niet Human ja. Resources. Ja. Hè? Ja. Hè? En proberen ik en mijn collega's van People and Culture daar ook echt heel erg open over te zijn. Hè? Van, dat is ook onze rol. Echter, we snappen het ook als je hè, uh, uh, misschien op een, andere, op een andere manier met iemand zou willen praten. Mm -hmm. Dus we hebben een externe vertrouwenspersoon. En we hebben samenwerking met Open Up. En open up is een. Uh, uh, ken je dat? Open up? Ja, ik Bij... ken de term. Ja, dus het is een. Uh, ik ken de, de Ringsbell. Een psychologie en een, een psycholoog. Oh ja, wel ken ik wel. Ja, ja, ja. ja. Ken je... ik zeker. Uh, het, een van de oprichters is, is een oude, is een van de oprichters van Hives, zit daarachter. Oh, Florence ja, ja, Ros van Tonningen. Ja, dat ja open up. Echt ja, geweldig. Initiatief. Ja, initiatief. ja, lekker het kort uit. Het is inderdaad super. Initiatief. Ja, het is echt een super initiatief. Dus ja. open up, inderdaad, voor de kijkers. Het is echt bedoeld voor bedrijven. Ja. En ze bieden. Uh, uh, uh, eigenlijk uh, uh, voor uh, collega's van bedrijven met wie ze een samenwerking hebben, uh, psychologen consult ja. Dus je praat inderdaad dus niet... Arbo, Arbo dienst 2.0, maar ja. ze hebben heel kort uit de bocht. En ja. dat is echt super, dus twee dingen ja. wat ik echt heel fijn vind. En jullie, is, vindt, jullie betalen dat eigenlijk? Betalen dat ja. dat werkgever. Ja. Wij hebben eigenlijk een abonnement bij OpenUp Een aantal dingen die super goed zijn waarom ik ook met OpenUp wilde samenwerken. Het zijn psychologen, gecertificeerden, uh, uh, uh, noem dat zo. Ja. Op, uh, echte psychologen. Jong. Uh, Veel al jong, of tenminste, het ja, is, het is dus een echt relatief een connectie jonge groep, ja. maar dus wel professioneel. Dus ik weet ook zeker als je met iemand praat, krijg je de juiste hulp. Hm. Heel laag dus ze hebben gewoon je hoeft alleen maar je e-mailadres. Uh, je kan gewoon 24/7 een consult ja. aanvragen, bellen. Ja. Uh, en het is anoniem, dus ik weet niet, wij weten niet wie er een consult heeft. Bij dus, ja. het is ook Super. niet zo'n gek bedrijfsbelang. Nee. Maar dat zijn de dingen die wij dan aanbieden waarvan we zeggen: een veilige werkomgeving is is natuurlijk altijd al belangrijk geweest. Hè? Maar ja. er, ergens worden we er steeds bewuster van dat het soms ook dus niet goed kan gaan, terwijl ja. jij misschien denkt dat het wel goed gaat. Dus proberen we... Ja, maar of door... niet eens alleen werkomgeving. Ik kan me ook voorstellen, als je, want daar is open natuurlijk ook voor... Van Ik zit als werknemer bij Team 5 ja, maar ik zit gewoon even niet lekker in mijn vel. Exact. Of ik, voor mij wat heb ik privé uh, shit. Ja. Uh, dat je ook gebruik kan ja, maken van dat soort dingen. Ja, dat hoeft niet te zonder... Dat klopt. Ja. Want het, heeft het hoeft niet te Precies. zijn. Die vraag kregen we ook wel eens. Ja. Nee hoor, dit is wat wij bieden als werkgever. Ik denk dat elke dus organisatie dit zou moeten doen. Elke die, uh, eigenlijk die iedereen die ja. mensen in dienst heeft. Maar zeker als je jonge mensen hebt. Ja, doen. en ook de, en de professionaliteit is, is ja. goed. Dus dat vind ik heel fijn. Zijn jullie divers genoeg? we hebben wel een, uh, heel veel internationale collega's dus ja. heel veel uh, nationaliteiten uh, en ik denk dat het altijd een aandachtspunt blijft ja. dus uh, ook iets om zeggen uh, wat ik heel veel hoor bij jou en snap ik want het is zo'n uh, prachtig spannend uh, jongensboekverhaal eigenlijk van ja. van van, de, van de stel partners die een waanzinnig groeiend bedrijf en you've only just started um, ben jij daar overal, wat ik zo'n beetje hoor, is dat je eigenlijk, ja, maar ik vind het ook een ouderwets woord, maar een soort van beleid aan het maken bent nog eigenlijk. Hè? Dus dat ook people and culture eigenlijk als onderdeel binnen die organisatie nog een soort van work in progress is. Zeg je dat dan goed? Ja, ja ja, ja. ja, ja, ja dat denk ik wel. En ik denk dat dat misschien, ja, je begon voor mij ook een beetje met een snelgroeiende groeiende organisatie. Ja. Dus misschien ook wel de acceptatie, dat is altijd work in progress zijn. Want dat beleid ja, ja. Dat is misschien wel de constante moet je blijven factor. aanpassen op het hier en nu volgens mij de klassieke fout die je maakt. Nou we hebben we een systeem. Een van mijn uh, favoriete boeken, ik lees ook romans hoor, maar in ieder yeah. geval qua werkveld is de yeah. verdraaide organisatie. En dat gaat over dat de systeemwereld leidend is geworden boven de leefwereld. Nou, ja, ja. Een hele hoog termen, maar het komt er gewoon op neer. Ja. ja, sorry, dat kan niet, want het systeem zegt nee. Ja, het ja. systeem hè jongens, het systeem. Dus dat work in progress, ik denk eigenlijk dat dat, als je dan hebt over wat is aan de toekomst van HR, dat, dat blijft dus, blijf altijd je systemen, je beleid, je procedures aanpassen op de leefwereld. Dus wat hebben mensen nou nodig? Het verandert zo snel, de wereld om ons heen verandert, maar ook onze organisatie. Dus dat vraagt weer om iets anders. Dat betekent echt niet dat je om de twee maanden een nieuwe een systeem erin moet gooien, want dan worden mensen ook gek. Hè? Mm -hmm. Dus het is ook goed om... Hè, uh, uh, consistent te zijn. Mm -hmm. Echt terwijl blijf jezelf de vraag stellen: heeft er nog, is het de toegevoegde waarde voor de klant of ja. voor de collega? Ja. Dus ook beleid. Ja, weet je bijvoorbeeld nu waar we het net over hadden. Ja, we zijn weer allemaal met elkaar hè, uh, fysiek aan het werk. En hoe staan we hier nou in? Goeie vraag. Dat moeten we even goed onderzoeken en daar moeten we inderdaad ook wel positie in nemen. Ja, ja. Maar dan moeten we dus even aanpassen, moeten we even herzien. En, uh, ja ik vind dat, dat, dat spannend hoor ja dat is heel spannend maar dat ja. leven, dat is echt een, ja ik ja dat vind ik kan mij zo goed helpen van weet je ja. wat is nou maar hoe groter de, hoe groter het schip wordt hoe lastiger die wendbaarheid natuurlijk wel zeker. wordt dus dat is wel een uitdaging is zeker een uitdaging ja, ja. dus dan kan je ook hè ga je in teams werken hoe zorg je nou dat ja. mensen goed de informatie kunnen vinden wat ze nodig hebben ja. daar zijn weer tools voor nodig weet je wel dus dat zit natuurlijk ook die hele tech wel in mm. maar, uh, ja. Hey, uh, Tot slot, als je nou in een paar zinnen moet samenvatten waarom Team 5PM zo'n toffe werkgever is, waarom is dat dan? Oprechtheid, die voel je bij een, binnen Team 5PM. Um, dus we hebben ook een teamguide bijvoorbeeld, hè, die hebben we ook openbaar, dus iedereen kan ook lezen hoe we erin staan. En onze collega's zijn echt onze beste ambassadeurs, mm -hmm. want zo werkt het. Ja. Weet je wel, ik bedoel, zij ervaren het en zij zijn blij, om, hè, hè, nou ja, blij, engaged, om binnen Team 5PM te werken. En volgens mij, uh, zolang je die oprechtheid houdt naar nou, jezelf durft te kijken, uh, dan denk ik echt dat dat het is. Ja. Ik wens jou heel veel succes de komende jaren met uh, nog veel meer groei en spannende dingen die jullie allemaal nog wel. gaan ontdekken. Het wordt een spannende reis. Dankjewel dat je mijn gast was. Ja, bedankt dat je hier mocht zijn. En uh, dankjewel voor het kijken naar nou, weer een video in de serie over de toekomst van HR. En uh, ik denk dat we misschien de titel wel even aan moeten passen: de toekomst van uh, people en uh, culture bij deze uh, namens loket.nl. Dankjewel voor het kijken. Hoi. And don't be, and don't be, and don't be, and don't be, and don't be, and don't be, and don't be.